nou serie nieuwe weilanden tegenover mijn oude favoriete weiland Dat is nu ingezaaid en de eerste vond is 10 euro centjes. die hadden we hier eigenlijk nog niet verwacht hopelijk zometeen nog wat oud spul nou en recht naast de 10 cent 20 cent benzine kosten er alweer uit kijk of er nog meer ligt nou ze waren wat ouder leeuwen centje. Super goede conditie nog. 1916. Thuis nog even oppoessen, maar hij ziet er super strak uit. Nou, het eerste duitje van dit veld. Aardig gegaan, gaan, maar met twee leeuwtjes in een schildje, Dus gelderia. Ik ben bang dat we geen jaartal hier meer uitkrijgen. Vingerroetje. Helemaal compleet. Thuis even schoonmaken. Altijd super leuke dingen om te vinden. Nu nog een keer eentje van zilver. Dan is mijn dag helemaal top. Duitje, maar helaas helemaal onleesbaar. Volgende vondst. Een uh, heilig hangertje. De afbeelding straks nog even leesbaar maken. Leuke vondst. En gewoon aan de oppervlakte. Nou, volgende vondst. Een of ander uh, stukje beslag. Geen idee waarvoor het is geweest. Ik denk niet zo erg houd. Nou, eindelijk weer een duitje. Schildje met een leeuwtje naar links. En overrijzel. Ja, het had nog niet helemaal zichtbaar. Maar... Eindelijk weer een muntje. Thuis even beter schoonmaken. Ik zie hem straks terug.